Als je hostingpakket in gebruik maakt van Direct Admin en je wil graag een mailaccount aanmaken, dan is dit hoe je te werk gaat. Ga naar Direct Admin en klik op E-mailaccounts. Klik op Create mail Account en vul hier de gebruikersnaam in. Bijvoorbeeld info-ad of administratie-ad of je naam-ad. Vul hier het wachtwoord in dat je wil gebruiken. Laat dit op nul staan en vul hier niets in. Dan weet je zeker dat alles goed verloopt. Klik nu op create. Wij gaan kijken of dit nu gaat werken in Apple Mail. Om hiermee te verbinden in Apple Mail klik op instellingen, internetaccounts, plusje linksonder, gevolgd door voeg nieuw account toe. Selecteer mailaccount en voer hier de gebruikersnaam in. Gevolgd door het wachtwoord. Deze drie velden staan standaard goed ingesteld. En type account, laat dit altijd op IMAP staan. En vul hier bij inkomende e-mail je domeinnaam in. Net zoals bij uitgaande mail. Klik nu op Login. Klik op Gereed. En laten we eens kijken of de mail daadwerkelijk werkt. Dat doe ik door mezelf even een test-e-mailtje te sturen: met in de onderwerp test. En ja hoor. Dit bericht komt prima aan. Het is dus gelukt om indirect al e-mail-account aan te maken en daarmee in te loggen via Apple Mail. Voor een handleiding over hoe je bijvoorbeeld koppelt met Outlook zie je ook onze andere video's.